Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u hoe u groepen kunt aanmaken binnen uw vakruimte. Werken met groepen kan handig zijn om te differentiëren. Als u zich in uw vakruimte bevindt dan klikt u op groepen. Vervolgens kunt u hier een groep maken. U, noemt, u geeft een titel op voor de groep, bijvoorbeeld groep 1. En u klikt op volgende. Hier kunt u kiezen welke deelnemers er aan dit groepje moeten worden toegevoegd. Bijvoorbeeld Fred Hayes, Jim Lovell en Jack Swigert. U klikt op voltooien. En vervolgens ziet u hier dat het groepje genaamd groep 1 bestaat uit deze drie leerlingen. En als u terug gaat naar groepen dan kunt u dit zien. Hier ziet u dat ik binnen het vak al twee groepen heb gemaakt... Hier ziet u de namen van de groepen en hier ziet u de deelnemers binnen de groep. Klikt u op het potloodje dan kunt u ook zien welke deelnemers er in deze groepen zitten. En zo kunt u uw klas gaan onderverdelen in groepjes. Als u dan bijvoorbeeld een opdracht maakt, lesselement opdracht, Dan kunt u ervoor kiezen om deze opdracht door de groepjes te laten inleveren. En dat doet u hier. Bij de opdracht ziet u de optie groepen gebruiken. En hier kunt u aanklikken hoe u met groepen wilt werken. Kiest u voor vakgroepen. Dan wordt de opdracht dus klaargezet voor de leerlingen. En de groepjes van leerlingen moeten dan ja, als groepje... Deze opdracht inleveren. Dus kies u voor vakgroepen, dan wordt gebruik gemaakt van de groepen die u hier zojuist heeft aangemaakt. Zou u kiezen voor door student gedefinieerde groepen, dan mogen de leerlingen zelf groepjes maken om deze opdracht in te leveren. De optie zelf inschrijving sla ik even over, dat is meer voor het hoger onderwijs. Het kan zijn dat u een bepaalde opdracht alleen zichtbaar wilt maken voor één bepaald groepje. Dat kan ook. In dat geval gaat u als volgt te werk voor een opdracht of een notitie of elk willekeurig ander leselement. Ik sla deze opdracht even op. De opdracht staat hier. Dit is hem. Wat ik nu ga vertellen geldt voor elk leselement en ook voor elke map. U heeft bijvoorbeeld opdrachten die u alleen wilt laten zien voor de plusgroep. In dit geval is dat opdracht 1. Gaat u dan naar het betreffende element toe, zodat het hierboven in het werkvenster uh, vermeld staat, de, de titel. En vervolgens klikt u hier op het tandwieltje. En als u op het tandveeltje klikt, dan kiest u voor rechten. En hier ziet u het, selecteren wie deze opdracht mag maken. En hier ziet u de groepen staan die u hier onder groepen heeft gedefinieerd. Hier kiest u bijvoorbeeld voor plusgroep wiskunde. En vervolgens is het belangrijk dat u klikt op toevoegen, zodat het groepje hier aan de rechterkant te zien is. U had hier ook kunnen kiezen voor selecteren uit deelnemers. In dat geval worden alle leerlingen in het vak getoond. En zou je dus ook voor deze opdracht individuele deelnemers kunnen toevoegen. We hebben hier echter gekozen voor dat deze opdracht alleen gemaakt mag worden door de plusgroep wiskunde. Ik druk op opslaan. Nu gooi ik even die andere opdracht weg met de hoofdletter O. Want anders raken we in de war. Oké, okay, het gaat dus om deze opdracht. En u ziet het al, alleen uw Armstrong en Edwin Aldrin kunnen deze opdracht inleveren. Laten we dat eens gaan testen. Ik meld me even af als docent. Ik log in als één van de personen uit het plusgroepje. Kijk en als het goed is staat hij al op het vakdiswoord van de leerling. Daar staat hij al. Ik kan er dus nu direct naartoe. Ik ga er even naartoe via het vak. En daar zie ik onder hoofdstuk 1 opdracht 1 staan. Nu ga ik inloggen als een andere leerling die niet in dit plusgroepje zit. Bill Anders. Ik log in. Ik ga weer naar de vakruimte, in dit geval zaten we in het vak V2A en als ik daar bij hoofdstuk 1 kijk, dan is de opdracht niet te zien. Dat is dus het mooie van werken met groepen, je kunt de opdracht aan groepen toewijzen, maar je kunt dus ook opdrachten en mappen specifiek zichtbaar maken voor die bepaalde groep deelnemers. Als laatste laat ik ook even zien hoe je een map, hoe je op een map rechten kunt geven voor een bepaald groepje. Want als u dat eenmaal heeft gedaan, dan worden alle opdrachten die je in die map stopt alleen getoond voor dat bepaalde groepje. We hebben het nu gedaan voor deze opdracht, maar u zou ook een map kunnen aanmaken met opdrachten voor dat plusgroepje. En alles wat u hierin stopt is alleen zichtbaar voor dat groepje. Om dat voor elkaar te krijgen klikt u op de map, u klikt weer op het tandwieltje, u gaat weer naar rechten en u kiest selecteer wie lees- en deelname recht heeft in de map. U klikt weer op het plusgroepje. Vergeet niet om op toevoegen te klikken zodat hij aan de rechterkant wordt weergegeven. En vervolgens klikt u op opslaan. En vanaf dit moment is deze map alleen maar zichtbaar voor het plusgroepje en niet voor de andere leerlingen uit de klas. Tot zover het werken met groepen in een vakruimte.